Halloween, dark. Je wordt wakker en dit zie je een donker gesprokenhuis. Niemand die je kent, het zit een vast overal lopen. Mam, als je het licht gewoon aan had gedaan, had je gezien dat we gewoon nog thuis zijn. Vergeet niet te abonneren door op de knop hier rechtsonder te klikken. Bedankt voor het kijken.